Dank u wel dat u me het programma Nobo Nobo, het programma Nobo Mira. het is te Nobo Studio Nobo Nobo Nobo Nobo Nobo Nobo Nobo Mijn naam is de Nobo Nobo Nobo Nobo Nobo in Nobo studio? Nobo Nobo Nobo Nobo Nobo Nobo Nobo Nobo Nobo Nobo Nobo Nobo Nobo Nobo Nobo Nobo Nobo Nobo Nobo Nobo Nobo Nobo Nobo Nobo Nobo Nobo Nobo Nobo Nobo Nobo Oké, wat is je sporten Sport, de porte favoriete voetbal. Waarom skydive? Daar niet alsje. Wat daar een interessante? Ja, ja. Kun je ook wat Dubai, Ja wie? Na Dubai, great. Quanto het meer van voetbal? je het in voetbal? Voor jaar. Mij tatoeeren me me club van voetbal. Naar hula. Ja, interessant. Ja, dat is heel belangrijk. Ik Okay. een groot En hoe lang heb je dat in de Zes jaar. Zes jaar heb je een balletje jaar. in Olanda, voetbal. Ja, in Olanda. En de spijs... Ik heb een balletje Ja, ja, ja. Een van no Nee, dat Een Ik kunnen heel erg in charge bent. Wat is je Wat is je voor je doel? In mijn doel de ik een goede Ik de futuro, ik heb een een Ik de een vorm van een aeroport, een vorm van een vorm de vorm de de um, de moest, de... De die kon als soldaat, die kon maar zoietsje in als soldaat. Soldaat, zijn een je extreem We waren mooie jongen, sí, sí, okay. Ja, Maar, Ja, Maar, maar. Maar, maar. Maar, maar. Maar, maar. Maar, maar. Maar, mama. Maar, maar. Maar, maar. Maar, maar. Maar, mijn Maar, maar. Maar, maar. Zijn so, so protection, so party is safe. Klopt. Heb je je safe gevoeld in de buitenlandse safe buitenlandse buitenlandse buitenlandse buitenlandse buitenlandse buitenlandse buitenlandse buitenlandse buitenlandse buitenlandse buitenlandse geen buitenlandse buitenlandse buitenlandse buitenlandse buitenlandse buitenlandse buitenlandse buitenlandse buitenlandse buitenlandse buitenlandse buitenlandse buitenlandse buitenlandse buitenlandse buitenlandse buitenlandse buitenlandse buitenlandse No <laughs> Goed. Dank bueno. je wel. Oké, okay. Zeg voor de studio machine? Dat was rude. Really